Goedemorgen! En, en leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog. vlog. Is er schokje daarvan? Nou ja, je doet de radio uit. Ik denk, oh, je wordt gebeld of zo. En ineens begin je een hele goeie morgen. Ik denk, oh, oké. Okay. Dus nou ja, weet ik niet ik Gisteren zijn we niet op stal geweest, want toen hebben we de zaak verhuisd. En ben ik een feestje achter iets gegaan. We zijn nu onderweg naar stal. En gaan we de badje lekker op de wei zetten vandaag ja ja het is nu ook wel lekker weer omdat wij het, het is niet te warm niet te koud dus, helemaal uh, happy hoppie mm. oké okay, ik heb blondie van een kant gezien en daar was ze schoon dus ik ben nu heel nieuw naar de andere kant kijk deze kant is schoon en um, ik, ik durf niet te kijken. Oké, ik ga nu tegen de zijkant aan. Ze is schoon. Ze is alleen dit, en dat was wel gisteren op de wei. Blondie! Oh my god. Ik ga even vandaag naar de maar ik zou achter gaan rijden, maar het wordt te warm. En mijn dekje ligt in de trainer en dat is verlopen. En ik ben lui, dus we gaan lekker lekker Dan gaan de paarden in de wei. en dan de... weet je nog niet. Gaan we even kijken, nee, psst, kom door. We zijn onderweg weg naar Stal. want oh, het is vroeg alweer. Ik ben wel veel zin in. We gaan naar het strand toe met paarden van Chardon. Echt heel veel zin in. Gaaf, heel gaaf. Wel vroeg, maar dat hoort natuurlijk bij. Want paarden mogen maar tot 9 uur op het strand, volgens mij. Hoort erbij, volgens mij. Dus wij zijn onderweg naar zijn strand. Jij gaat met hondjes lopen. Ja, het is extreem warm, dus dan is het handig om dieren voor vroeg uit te laten. Ik wil jou ook wel filmen hoor Zo! Of moet ik het zeggen. blauw. Ja, dat helpt ook niet echt. Gaat je niet terug? Ben allemaal Ja, precies. Dat helpt niks. Ik weet niet wie mijn kind is. Nee! Wat spitter jij! Mooi welkom bij Tessa aan de keuken we gaan paardenijsjes maken ik heb alleen appels en water meer niet dus ik hoop dat dat genoeg is in principe ik heb ook van die leuke ijsvormpjes en dan kijken of ze dat lekker vinden doe voorzichtig met messen ik ben oud genoeg maar als je de jonger bent pas op de Messen zijn gevaarlijk paarden mogen ook klokhuis natuurlijk dat is wel fijn. Ik kan hier ook iets moois van maken ofzo. zo. Gaan kijken of hier in kan. En hier is een dingetje. Je kan hier heel weinig in. Ik denk echt dat ik aan één appel genoeg heb. Ja. Oké. Okay. En nu hier water bij en dan zet je het hier in. Dan nou, bam. Je moet al goed passende appelstukjes hebben, want anders lukt het niet. Het is een hele Kijk, dit past zo. Ik moet hier dadelijk weer water bij. Dan pakken we nog eentje. Goed. Zo, Goed passende appelstukjes. Dan hebben we deze er weer. Kijk, die erin. Kijk, dit past ook. Okay. Oké naar de vriezer toe. Kijk, dit is wel een mooie koekvriezer. Oh. Uh, ik zet deze op de grond. Jessie ging net schrikken van mij. Kijk, ook een eisje. Is niet voor jou. Even kijken waar het lekker is. Uh. Wat? tegen de camera. Oké, okay, deze dan zo. Is hoe hij dat zei. Ga ik morgen lekker opeten. Jessie nee. Doe hierin zo. Hals Tessa de een vreselijke ganzenverjager. <lacht> Ze is er niet heel goed in. Het is weer tijd om paarden eten te geven. Nee. Jasje lust het ook. Ja, er zit niks verkeerd in. Nee. Krijg ze wel extra spier van de spierkracht. Dat is allemaal op natuurlijke basis. Ja, precies. Hola. We are with the gang. Gang gang. Zit je maar aan te kijken? Lonnie is lekker aan het gazen, we zijn net aan het stappen want dat moet ook gebeuren ik heb zo'n les ik heb geen idee op wie uh, geen idee van wie misschien moet ik op ivy uh, misschien op een paard van hun ik heb geen idee dat zien we zo wel maar nu gaan we lekker Oh, lekker stappen blondie eet boom nee blondie boom eten de sun is shining kijk dat is hier in mijn ogen mooi Blondie, Ivy en zo staan weer op staan. Ik heb net lekker gereden op Jimmy. Oh, ik heb net lekker gereden op Jimmy. Ik vond het fijn dat ik weer eventjes mocht rijden. Ondanks dat Blondie ineens heeft besloten om zichzelf te verstappen. Waardoor... Ik ben blij dat het niet iets ergs is. Maar of ik er blij mee ben is iets anders. Dus ik ben blij dat ik weer eventjes mocht rijden gaan we naar stal toe maar eerst even lekker slapen blondie heeft plan veranderd blondie laat nu mij uit in plaats van ik haar jee um, zullen fasjes gaan happen heb, nee we hebben geen tijd voor vandaag wel. Ja? Oh. We half uur. Nee. misschien kan je ah, ja. iets meer vertellen oh. bijvoorbeeld uh, Dat ze morgen gaat ze naar de dierenarts. Morgen gaat ze naar de dierenarts toe. Voor uh, nog een inspuiting. Dan ga ik ook vragen of ze meteen een sokje eraf willen scheren. Want ze hebben alles eraf geschoren behalve de sok. Ja, nou, ik heb toch gewoon je scheerapparaat meegenomen. Oh ja, kan dan kun je toch gewoon lekker zelf doen. doen. Nou, ik denk dat ze dat niet afscheren. Omdat sommige mensen helemaal in love zijn met sokken van hun paarden. Ik vind het lelijk. Wat ga je vandaag doen? Ik ga vandaag... Um, het vierspan waar Bram Nederlands kampioen mee is geworden. Die gaat voor een extra check-up. Uh, wordt die door de dierenarts gevraagd? Hé, een hey, haas! Hey Jassie. Oh. Eentje die een haas gaat vangen, mislukt. Oké, okay, ga verder. En uh, ja, daarmee mag ik helpen, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. En gaan we niet filmen. Nee. Uh, dus je je gaat gaat, nog waar de hoortstappen met een shoe. En ja. Nou, ochtendgrasjes happen mm. En zo weer verder wandelen. Kijk, uh, Jesse is ook mee. Jessie, Jessie. Jessie, Jassie. <laughs> en die mm. houdt veel van liefde. Jesse. Nee, no, niet meer. Moet je, moet je er gewoon even... Vol <tog gaf ik lacht> contact liefde ook vooral. Voor uh. de mensen die zich afvragen, dit is een flatcoat. Je krijgt altijd de vraag van, wat is het voor hond? Een flatcoat. flatcoat? Een hele mooie. Ja, ja een beetje gekke. Ja, is nog een uh, ras, uh, rashond? Ja, ze is uit een bijzondere lijn. Ja, en, en, uh, ja. En een lijn die niet zoveel voorkomt in Nederland. Uh. Dus uh, ze krijgt nog een nestje. Ja, non. dan gaan wij één in pup houden natuurlijk, hè. Dan houden wij Jassie in huis, Jassie ook, als, ja, ja, precies. ook als ze ooit besluit ja. uh, richting de hondenhemel te gaan. Fredcoachjes worden we zo tien jaar of zo. Ik dacht ook van Alice dat, nog een keer? Ik dacht ook van Alice dat ze een paar jaar geleden vijf uit zou gaan. Nou, nou, nou, nou, nou. Maar ze leeft nog steeds. Ja, ze doet het goed. Alice doet het heel goed. Omaatje. Ja. Die heeft wel vandaag rustdag. Die heeft ja. oma dag. Ja. Oude nee. dag. Ja, zo heet dat op het werk. Oh, en je nou eitjes in je kussen geven. Nou, ik weet niet of paarden zoentjes geven.